Oké, okay, ik denk dat we van start kunnen gaan. De telk blijft zo ongeveer op een kleine zeventigtal deelnemers staan. Uh, de meeste mensen zijn er ongeveer bij. En we gaan van start. Goedemorgen allemaal en uh, welkom op dit digitaal atelier rond het kiezen van het platform voor video en chat. Ik ben Vincent, uh, nieuwstaflid bij Socius en ik zal jullie proberen een hulp te bieden in uh, deze periode om. Jullie te ondersteunen in deze in de digitale nood om een platform te gaan kiezen. Ik hoop dat iedereen zijn naasten goed en wel is in deze periode. De meeste mensen hebben laten weten dat ze duidelijk en goed mee kunnen horen en dat het beeld ook in orde is. Uh, mocht het niet het geval zijn, laat het even weten via de chat. Ik zal tijdens het presenteren de chat niet opvolgen. Uh, mijn collega Max, die hier ook aanwezig is, zal dit doen. En uh, dan gaan we op het einde van uh, het webinar de belangrijkste chatvragen gaan uh, bekijken en beantwoorden. Hoe gaan we dit uh, digitaal atelier aanpakken? Praktisch. Um, de openbare chat staat aan die hebben jullie al massaal ontdekt dus stel gerust doorheen het webinar vragen um, max volgt ze op we gaan ze straks bekijken en alle vragen die worden ook opgenomen dus dat betekent dat we achteraf de vragen nog zullen gaan bekijken en op onze site een q&a of in de vorm van artikels um, de vragen verder zullen beantwoorden Doorheen de, de presentatie zullen er ook een aantal polls gelanceerd worden, een, een kleine team pollletjes, um, waarbij wij jullie ook een aantal vragen stellen, uh, waardoor dat we nog beter kunnen gaan, kunnen gaan inspelen op jullie noden. En voor wie het nog niet heeft gedaan, stel jullie even voor in de chat wie jullie zijn, voor welke organisatie jullie werken en waar je op zoek naar bent. De coronacrisis dwingt ons op om, uh, om ja, op enkele dagen tijd via digitale weg ons te gaan organiseren. Um, we moeten ineens digitaal en eigenlijk exclusief digitaal gaan samenwerken met onze collega's, onze organisaties digitaal en van op afstand gaan runnen en het aanbod naar ons publiek een digitale wending geven. Vooral de organisaties die ooit nog twijfelden aan het invoeren van telewerk of over het digitaal aanbieden van een aanbod. En dienstverlening, die staan nu plots wel echt wel voor voldoende feiten. We kunnen enkel nog onze botten aantrekken en de modder ingaan en te beginnen ploegen. Maar wij als socialisten willen jullie daar graag bij helpen. Dus blijf zeker jullie vragen stellen. Op de website hebben we een formulier staan. Dit kan je vinden achter de blauwe knop op de homepagina van onze site. Blijf ook onze blog volgen, waarop we. Blijven tips gaan delen en jullie verder gaan helpen in jullie uh, keuzes om in deze tijd digitaal te gaan samenwerken. Oké. Okay. Tijdens dit uh, digitale atelier gaan we vooral verder ingaan hoe je een geschikt platform kiest om online te vergaderen, te chatten en vorming te gaan geven. Um, het is niet echt gemakkelijk om een welbepaalde tool te kiezen. We worden eigenlijk om de oren geslaan met tools om te gaan vergaderen, te chatten, cursussen te geven. Iedereen heeft wel een andere mening over een bepaalde tool, dus de keuze is niet eenvoudig. Plus, als je doorheen het gamma van tools gaat kijken, zie je al heel snel dat de functionaliteiten van veel tools overlappen. Hoe maak je nu eigenlijk die keuze? Wel, de beste manier is om te gaan vertrekken vanaf een aantal criteria. We hebben een checklist opgemaakt die je moet, een, die je moet helpen om je keuze te gaan maken. Die checklist is eigenlijk geconcentreerd rond drie vragen die je moet gaan toeleiden tot een bepaalde toe. Het geeft, zal je ook meer inzicht geven in waarvoor je de doel wilt gebruiken. De eerste vraag is van, wat is je doel? Wat is de finaliteit, wat wil je precies gaan doen? De tweede vraag is van, welke doelgroep heb je voor ogen? En de derde vraag is van, wat moet de toegang gaan kunnen? Want, op basis van deze drie vragen ga je tot een bepaalde set van tools gaan komen. Mogelijk heb je die al in huis. Dat zou heel goed kunnen, zeker voor mensen met een Microsoft 365-abonnement of mensen met een Google G-Suite-abonnement. Die hebben eigenlijk de meeste tools, in, tools al in huis. Um, veel tools die hebben ook een uitgebreide functionaliteitsset en een complex gamma aan abonnementen. Het is niet altijd belangrijk om met een kanon, om een kanon te gaan inzetten. Je kan eigenlijk soms heel eenvoudig beginnen met kleine tools en dan stelletjes gaan opschalen in functie van je noden, in functie van het voortschrijdend inzicht. Maar de eerste vraag die je best stelt is, waarvoor zoek je eigenlijk het tool? Wat is de finaliteit? Wat wil je echt gaan bereiken? Dus, waar wil je het hardst op inzetten? Wil je online vergaderen? Gewoon overleggen? één op een gesprekjes hebben? Of wil je eerder gaan richting het geven van presentaties, instructie, toelichtingen of lezingen? Wat dat in de richting van webinars begint te gaan. Wil je eerder inzetten op interactieve vorming geven of cursussen geven? Of wil je eerder een online community gaan opbouwen? Dus dat is de eerste set vragen die je moet stellen bij de keuze van een tool. Ik ga even een poll lanceren om te zien waar jullie deze tool voornamelijk voor willen inzetten. De poll die verschijnt onderaan de slide op jullie scherm. Oké. Okay. De tweede vraag is van welke doelgroep heb je voor um, Wil je enkel met, met collega's gaan vergaderen? Um, onder collega's gaan vergaderen, gaan overleggen? Of wil je een bredere groep rond je organisatie gaan bereiken? Op een op gesprek is met bestuurders. Um, een algemene vergadering of een dagelijks bestuur organiseren of wil je met je publiek een interactie treden? dit kan een, ook een op een gesprekjes zijn met je vrijwilligers het kunnen groepsgesprekjes zijn wat dan misschien met eerder onervaren mensen en kleine groepen of je kan gaan voor overleg of presentaties naar grote groepen elk van deze Specifieke doelgroepen um, hebben een bepaalde set tools uh, waar die kan gaan inzetten. Je hoeft, niet per se, je, je hoeft je niet per se te beperken tot één enkele tool. Je kan rustig gaan segmenteren op basis van je doelgroep. Ook hier zal ik even een poll starten om na te gaan hoe jij je tool wil gaan. Inzetten en voor welke doelgroep? Om terug te komen op deze doelgroepen, wil je enkel met collega's gaan, gaan online Samen zitten Zoals ik zei, mogelijk heb je de tools in huis. Um, Teams is een van die tools uit de Office 365 uh, suite. Um, Hangouts uit de Google G Suite. Mogelijk heb je al Skype of Skype for Business. Ga je eerder voor die bredere toegroep rond je organisatie of voor een algemene vergadering of een dagelijks bestuur. Dat zijn mensen die nogal dicht bij je organisatie zitten. En deze mensen zou je wel eens kunnen meenemen in je bestaande toepassingen. Als je bijvoorbeeld een Office 365 hebt, is het een typische groep die je zou meenemen als gast in jouw uh, omgeving. Omdat ze eigenlijk wel een dichte cirkel vormen rond je organisatie. En mogelijk is hebben een deel van de bestuurders al ervaring met dergelijke omgevingen in hun eigen organisatie. Ga je in overleg met je, met je publiek... En Um, met die vrijwilligers of met die vrijwilligersgroepen of met groepen van eerder onervaren leden, dan zit je eigenlijk met een iets grotere uitdaging. Dit zijn mensen die minder ervaring hebben met um, Office 365-omgevingen, corporate omgevingen, wat betekent dat we eigenlijk van moeten terugvallen op tools waar ze in familiale of in vriendenomgeving mee. Uh, ervaring mee hebben. Dan denken we eerder aan een WhatsApp, Facebook Messenger of een Skype. Dus eigenlijk ga je hiermee instappen op de omgevingen um, van deze mensen waar zij ervaring mee hebben. Dat kan een eerste opstapje zijn om dan uiteindelijk die mensen wel toe te leiden tot andere laagdrempelige tools zoals een Telegram, een Signal, een Praatbox of een Jitsi. Deze omgevingen zijn zo iets meer privacyvriendelijk vriendelijk en zorgen ook voor een betere scheiding tussen privé en werk. Ik kom hier later nog even op terug als we effectief het effectief over de tools gaan hebben. Ga je in overleg met je publiek dat meer ervaring is, of ga je in overleg met een groot publiek, dan liggen er eigenlijk een groter aantal pistes open. Je kan deze mensen ook meenemen als gast in je Microsoft Teams of Hangout-omgeving. Maar daar is de uitdaging om deze goed te gaan beheren, zodat je nog weet wie waarom in jouw omgeving is terechtgekomen. Om te werken met deze groepen zijn eigenlijk de pistes zoals Zoom of Vitsi wel beter. Maar ook hier kom ik later nog op terug. Ik wil bij jullie spoelen polsen nog via een um, polletje. Over uh, hoe dat je eigenlijk de digitale maturiteit van je eigen organisatie en die van je doelgroep inschat. De eerste poll gaat over de digitale vaardigheid van je publiek. En de tweede over jouw. De digitale vaardigheid van jouw organisatie. Want het is ook een inschatting die je best even maakt om te gaan zien welke tool dat je inzet. Um, ik kan me inbeelden dat een Microsoft Teams-omgeving voor onervaren mensen toch wel een grotere drempel vormt dan even te gaan starten via Praatbox, Zoom of zelfs een WhatsApp. Goed, de derde vraag. Welke zijn de functionaliteiten die je nodig hebt? Wat wil je met de software kunnen gaan doen? Wat moet er mogelijk zijn? We hebben een aantal elementen opgezond dat we gebundeld hebben rond vier groepen. Beeld en geluid, interactie, het live of on-demand werken en het beheer van gebruikers en de tool. Rond beeld en geluid. Wil je eigenlijk alleen werken met audio of wil je audio en video samen? Er zijn mogelijk gevallen waarbij je enkel een geluidsfragment wilt ter beschikking stellen of gevallen waarbij je alleen maar wilt gaan bellen zonder dit over het telefoon te doen, maar enkel een gesprek te gaan voeren. Wil je bestanden kunnen tonen of presenteren? En ik bedoel hier niet zomaar een bestand gaan, gaan delen in de zin van een bestand te gaan doorsturen, wel in de zin van een presentatie tonen en daarbij een uitleg geven. Een gesproken presentatie dus. Een derde overweging wil je je scherm kunnen delen. Dit kan, echt, dit, dit kan handig zijn om een toepassing te gaan tonen, of een handeling in een bepaalde toepassing of website te gaan demonstreren. Zeker in, uh, in het kader van instructiefilmpjes is het een andere functionaliteit. Een uh, andere mogelijkheid is, wil je een whiteboard kunnen opstarten. Sommige tools laten toe om eigenlijk een virtueel whiteboard te gaan starten, waarbij dat deelnemers met virtuele veelstiften uh, tekeningen kunnen gaan maken op het scherm. Wat dan wel gemakkelijk is om... Zaken visueel te gaan voorstellen in plaats van via tekst te gaan werken. Ik lanceer hier ook even een poll om rond de functionaliteiten beeld en geluid te horen wat voor jullie de uh, belangrijkste wensen zijn. Mochten er hier wensen mankeren, gooi die gerust maar in de chat. Een tweede setje functionaliteiten situeren zich of verzamelen zich rond interactie. De meeste verhaaltools en beeldbeltools laten wel toe om, om te chatten met elkaar, maar er zijn momenten waarop je net iets meer wilt. Bijvoorbeeld de handopsteking om het woord te vragen. In sommige tools kan je effectief op een handje klikken, waarbij je dan een virtuele handopsteking doet, wat dat duidelijk maakt van ik wil iets vragen. Sommige tools wil je ook echt feedback van input, van deelnemers. Wat dat we nu aan het doen zijn met deze polls bijvoorbeeld. Je wilt bijvoorbeeld weten welke keuze mensen prefereren. Of je wilt over iets gaan beslissen. Je wilt eigenlijk een soort stemming gaan organiseren. Of je wilt een bepaalde quiz of bepaalde opdrachten laten uitvoeren. Dat zijn zo typische interactieve elementen die je zo kunnen toevoegen. Aan zo'n beeldbeldgesprek. Er zijn tools zoals Zoom die zelfs toelaten om vanuit een grote bijeenkomst, bijvoorbeeld zoals deze, een parallele breakout sessie te organiseren. Dus dat je vanuit deze groep van ongeveer 70 mensen kleine groepjes kunt gaan maken, die zich even terugtrekken om een parallele discussie te gaan voeren en dan terugkomen naar de groep. Ook hier lanceer ik even een pol om te gaan peilen welke. Functionaliteiten voor jullie belangrijk zijn. Dan is er nog de hele vraagstelling over live of on demand. Dit gaat al eerder iets richting webinar, deze, setje, deze set van functionaliteiten. Het kan het is een vraag die je moet stellen als je een webinar organiseert of als je een, een lezing gaat organiseren. Van, wil je dit live kan doen? Dit is een live uitzending. Um, je kan evengoed een semi-live uitzending doen of alles om die maand ter beschikking gaan stellen. Een uh, semi-live uitzending betekent dat je eigenlijk op voorhand filmpjes gaat maken, bijvoorbeeld instructiefilmpjes of korte interviews met mensen. En dat je tijdens een live-uitzending deze filmpjes gaat tonen, en tussen de filmpjes en op het eind van alle filmpjes een interactief moment gaat organiseren. Of een QA. On-demand betekent eigenlijk dat je filmpjes allemaal op voorhand maakt en die gewoon ter beschikking stelt via een bepaald platform. Dit kan even goed voor video zijn, maar even goed voor audio. Denk maar aan een reeks YouTube-filmpjes over een bepaald thema of aan een. Podcast of een geluidsreeks via Soundcloud of Otello of Anchor. Live of Demand, bij deze functie is ook gerelateerd het kunnen opnemen van die vergadering of lezing. Um, veel tools laten toe om een volledige vergadering op te nemen. Wat handig kan zijn, als je deze vergadering te beschikken wilt stellen aan mensen die die niet konden bijwonen. Of als je als verslaggever een complexe lange vergadering moet gaan uitschrijven. Het is wel belangrijk dat al je deelnemers wel op de hoogte zijn op, dit moment als, op het moment dat je beslist om een vergadering te gaan opnemen. Ook over live of on demand zal ik even een poll lanceren. Ook een belangrijk setje functionaliteiten um, situeren zich rond het beheer. Zeker voor online vergadertools is het de moeite waard om na te denken over het beheer van je vergadersessies. Um, een vraag die gesteld moet worden van moeten deelnemers eerst te registreren alvorens deel te nemen. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn om je hulpsvergadering te gaan beschermen tegen ongewenste intrengs. Uh, er zijn al redelijk wat gevallen geweest van bots of trollen die gaan deelnemen aan vergaderingen omdat die op een of andere manier een publieke link vinden van de vergadering en zich dan gewoon aan de groep kan toevoegen een tweede handigheid bij het registreren van uh, gebruikers voor die vergadering is dat je kan zien wie dat deelneemt en wie dat niet deelneemt uh, zeker handig voor je uh, analytics, omdat je dan kan zien wie afhaakte of wie gewoon niet deelnam. En deze mensen kan je dan achteraf persoonlijk gaan benaderen met de vraag van uh, wat de reden was om niet deel te nemen. Ook te overwegen is van, kan er een beperking worden ingesteld op het aantal deelnemers? Dit zou je willen kunnen doen om je meeting behadbaar te houden. Bijvoorbeeld maximum 25 of maximum 5. Of omdat je abonnement maar x aantal deelnemers aan kan. Stel dat je abonnement maar 100 deelnemers aan kan, dan um, is zo'n um, beperking instellen al handig. Check zeker ook of je toen um, een wachtwoord beveiligde meeting kan opzetten. Um, je wilt dit om ongewenste gasten buiten te houden. Wil je voor je meeting ook kunnen een inplanning maken op basis en mensen kunnen uitnodigen via een meeting request het is handig om te kunnen inplannen mensen willen een agenda wat op orde krijgen dus um, het kunnen plannen van een meeting in de toekomst is een handige functionaliteit het is ook zeker handig voor mensen die heel veel een op een gesprekken hebben zo kan je die netjes gaan inplannen en weet iedereen wanneer dat er wordt verwacht Zeker te bekijken als functionaliteit is ook het, als moderator toch, op afstand kunnen aan- en uitzetten van de camera en het geluid van die deelnemers. Um, zeker het geluid kunnen afzetten is ongelooflijk handig om orde in je vergadering te krijgen, zeker in grote bijeenkomst. Sommige tools laten zelfs toe om in te stellen dat gebruikers al van bij het aanmelden bij de vergadering gemute zijn. Ook hier zal ik even een poll lanceren om te horen bij jullie qua beheer wat voor jullie de grote wensen zijn. Mochten er in het algemeen nog functionaliteiten zijn die hier net niet aan bod zijn gekomen onder beeld en geluid, interactie, live of on-demand en beheer, laat het me zeker weten, Gooi ze gewoon in de chat, we gaan die dan straks overlopen. In de checklist voor een tool zijn er ook een aantal randvoorwaarden te bekijken. Het budget. Gaan we voor een betalende of een gratis tool. Eigenlijk, there is no such thing as a free lunch. Um, echt gratis bestaat niet. Ook open source heeft zijn kost. Um, ook al is de code van open source vrij beschikbaar, de installatie, de hosting en het onderhoud gaan altijd wel iets kosten. Ook al doe je dat zelf of laat je dat door de de meeste tools werken met een abonnementsformule op maandbasis en is in veel gevallen ook maandelijks opzegbaar. Dus zeker handig in tijden zoals deze, als je met een aantal tools wilt gaan werken en je beslist om dit tijdelijk te gaan doen, dan is het zeker aan te raden om een maandabonnement te nemen. Nu, veel van die tools bieden ook een gratis basisabonnement aan. Dat betekent dat het product slechts voor een bepaalde periode of um, be bruikbaar is, of dat je enkel over een bepaald aantal functionaliteiten beschikt. Meestal staat dat heel goed beschreven in um, de pricingstrategie of de pricingpagina van deze tools. Dus bekijk deze zeker goed. Zoom bijvoorbeeld, die biedt een gratis abonnement aan. En tot drie gebruikers en tot de 100 deelnemers is het. Uh, is het gratis en, er, uh, en erboven wordt de tool beperkt tot uh, 40 minuten. Kijk, zeker eens op socialware. Um, er zijn een aantal tools waarvoor je korting krijgt. Bijvoorbeeld Zoom, daar krijg je een korting tot 50%. Je moet wel een jaarabonnement nemen, maar het is een fikse uh, korting die je kan krijgen via, via socialware. Um, dan is er heel de privacy, GDPR en veiligheidskwestie. Um, niet alle leveranciers van en vinders van, van tools zijn even duidelijk uh, wat ze doen met je gegevens. Ze zijn niet echt transparant wat ze verzamelen en wat ze delen met derden. We weten dat de Face, we weten dat Facebook, Google en ook in een en uh, WhatsApp, YouTube, Skype en, en heel wat andere tools heel wat verzamelen, zowel gegevens die je ingeeft um, rond je profiel, maar er ook zeker ook heel wat gegevens die um, tijdens, de, tijdens het gebruik van de tool worden um, uitgewisseld. Het feit dat ze niet transparant zijn, maakt het heel moeilijk om te zien wat er precies met die gegevens gebeurt. Um, veel leveranciers beweren dat ze deze nodig hebben voor de evaluatie van hun tools en om hun tools um, ja, goed te laten draaien, dus eigenlijk om een technische inschatting te maken. Maar we weten dat Facebook en Google ook um, heel sterk bezig zijn met uh, data mining, dus die gebruiken de inhoud zeker ook. Welke overweging moet je eigenlijk gaan maken? Van zodra dat je persoonsgegevens, en zeker gevoelige persoonsgegevens, gaat uh, uitwisselen, uh, of daarover gaan praten in eén op één gesprekje of in een klein teamgesprek, um, dan moet je echt gaan beginnen opletten. Zeker medische gegevens, lidmaatschappen aan vakbonden, seksuele voorkeuren, dit zijn toch echt wel gegevens die je heel veilig wilt gaan houden. Waar moet je eigenlijk op letten als het gaat over de technische context van die veiligheid? Er zijn twee manieren waarop um, online vergadertools en webinartools voor veiligheid zorgen. Het eerste is eigenlijk de veilige verbinding. Dus ervoor zorgen dat je eigenlijk een veilige verbinding maakt met de tools. Uh, dit wordt aangeduid met TLS. Je kan het eigenlijk vergelijken met de HTTPS van je browser. Dus de verbinding met de leverancier moet veilig opgezet worden. Heel veel tools doen dit. De tweede manier van beveiliging is de de end-to-end -end encryptie. Wat betekent dat als er een gesprek mijn kamer verlaat, dat dit geëncrypteerd is tot het bij jou in de huiskamer binnenkomt. Dus dat betekent dat eigenlijk mijn boodschap onderweg niet kan worden gelezen door iemand anders. Dus ook niet door de leverancier van de tool. Heel weinig tools doen dit. Wat het en de reden daarachter is omdat eigenlijk een aantal beheersfunctionaliteiten van de tool dan worden geblokkeerd. Bijvoorbeeld Zoom, die checkt van tijd tot tijd of iedereen wel aandachtig aan het luisteren is. Wanneer dan je niet aandachtig bent, dan krijgt de moderator een waarschuwing. Dus dat soort zaken, ook die end to end encryptie, worden geblokkeerd. Um, dus weinig tools combineren de twee. Um, dan is het zeker zaak om te gaan kijken in de Privacy consulus van de tools om te zien wat voor gegevens ze delen. Nu, heel wat mensen gebruiken Zoom. Zoom is echt wel de tool die tijdens de coronacrisis nu wel um, ongelooflijk ingebruikt raakt. Er zijn de laatste dagen heel wat issues geweest en heel wat uh, zaken verschenen op internet over um, de veiligheid van Zoom. Wel, Zoom heeft in het verleden zeker wat problemen gehad rond uh, veiligheid. Um, en heel recent, een paar dagen geleden, bleek ook dat uh, Zoom via de mobiele app gegevens lekte richting Facebook. Nu, Zoom is daar heel snel op ingespeeld. Die hebben, hebben dat Facebook-lek uh, gedicht, dus die code is daaruit gehaald. En ze hebben een heel aangescherpte privacy policy gepresenteerd. Um, ge uh, gepubliceerd op een website. Waarin ze heel duidelijk zeggen dat ze geen gegevens um, verkopen aan derden. En dat ze een. Um, en ze maken heel erg duidelijk van welk type gegeven ze gebruiken, bijhouden en wat ze ermee doen. Nu, het zeggen dat je geen gegevens verkoopt aan derden is één. Maar uiteindelijk. Zitten er nog um, zaken achter. Het verkopen aan derden is één, maar het delen met derden is nog iets anders. En het delen met derden kan je zien, bijvoorbeeld, stel dat Zoom het afhandelen van de betalingen van zijn toe uitbesteedt aan een onderaannemer. Dan gaat hem een deel van zijn gegevens moeten gaan delen met die onderaannemer, zodat hij zijn werk kan doen. Dus dat betekent dat die onderaannemer... Over een aantal gegevens beschikt. u die zal moeten voldoen aan een aantal veiligheidsprocedures. En um, dat zal contractueel vastgelegd worden tussen die twee. Maar we weten niet altijd hoe veilig die onderaannemers zijn en wat zij nog eens zijn onderaanneming geven. Dus dat is eigenlijk in die optiek dat je ook uh, het delen van de gegevens moet gaan uh, beschouwen. Ik zal na afloop van het uh, webinar een aantal links delen op onze site die een overzicht geven van welke tool waarmee is beveiligd. En ook nog een presentatie die heel diep ingaat op de GDPR-kant van de tools. Als we dan toch een aantal tips mogen meegeven rond uh, de privacy, dat is gebruik zeker je sociale media accounts niet om in te loggen op uh, vergadertools. Of op webinartools. Doe het zelf niet als presentator of als uitbater van de tool. Vergaag het ook zeker niet aan mensen uit je publiek. Um, zeg heel duidelijk dat ze een um, privé-e-mailadres moeten gaan gebruiken, um, een specifieke login moeten gaan aanmaken, moet dus zeker niet via een Facebook, Google of ander type account gaan inloggen. Als het kan, gebruik een apart device. Om te gaan online vergaderen, een oude iPad, of zet je browser in privacy-modus of gebruik een VPN. Dat zijn een aantal manieren om ervoor te zorgen dat de tool niet aan andere gegevens op jouw computer of browser kan. Veel tools die genereren een URL om um, te communiceren aan jouw. Um, die toekomstige deelnemers van vergaderingen. Deel deze URL niet zomaar op je uh, website of via jouw sociale media. Um, zorg ervoor dat er zeker een wachtwoord op de als, als je een URL deelt, zorg dat er zeker een wachtwoord op staat, zodat mensen zonder wachtwoord niet binnen kunnen, of zorg voor een registratieprocedure. Veel tools bieden gewoon een procedure aan waarbij je mensen vraagt hun naam en e-mailadres in te geven. Dit zorgt ook al voor een stukje veiligheid. Deel ook geen screenshots van jouw vergadersessie. Hier op de slide zie je een screenshot van de vergaderingssessie van het Britse kabinet, waarbij je gewoon de meeting ID kan zien. Dit zorgt mogelijk voor veiligheidsissues. En een aantal tools maken het ook mogelijk om in de settings de screensharing op... De skin checking um, zit ik zodanig in te stellen dat enkel um, mensen die deelnemen iets kunnen gaan bekijken. Wat ook onnodige um, kijkers gaat um, weren. Ik wil van jullie eens horen hoe sterk jullie um, de privacy opnemen uh, bij de keuze van van de tools en zeker in onze sens en deze periode van sense of urgency van ga je een uitzondering maken hierop of niet goed welke tools er zijn heel veel tools en het is quasi onmogelijk om alle tools te gaan testen en tot in de details te gaan uh, bekijken. We hebben op onze website een openbare Google Spreadsheet gezet. Uh, de URL vindt je hier en zal op het eind van uh, de presentatie al klikbaar worden gedeeld. Um, daarin zijn we begonnen met uh, op basis van onze checklist en op basis van. De meest gebruikte tools te gaan kijken van welke functionaliteiten. Um, over welke functionaliteiten beschikt de tool en in functie van de checklist van uh, welke finaliteit en voor welke doelgroep kan ik deze gaan inzetten. Um, de spreadsheet is open, iedereen kan de spreadsheet aanpassen. Dus hierbij een warme oproep um, om gerust. Opmerkingen toe te voegen, tools toe te voegen, eh, vragen toe te voegen en ervaringen toe te voegen rond bepaalde teams, team, eh, rond bepaalde tools. Welke tools hebben we de laatste tijd heel veel de revisie passeren? Um, je ziet hier op de slides staan Ik ga heel kort een aantal kenmerken meegeven van de tools. Um, en waar je ze zou kunnen voor inzetten. Um, maar zoals ik zei, probeer ik dit zeker nog eens in de online Google Spreadsheet te gaan bekijken en hand te vullen. Wat we veel zien in organisaties is Microsoft Teams, omdat het gewoon deel uitmaakt van de suite waar veel organisaties over beschikken. Het is een heel sterke tool. Het kan er wel ingezet worden voor webinars en online vergaderingen. Je kan vergaderingen opnemen. Het delen van documenten loopt heel vlot, omdat het goed is geïntegreerd in je Microsoft Office omgeving. Het is erg goedkoop, ook. Um, je kan tien gratis licenties krijgen als non-profit organisatie. Um, voor de eenvoudige versie van. Uh, of is 365. Of je betaalt 2,5 euro per maand per gebruiker en dan heb je een meer uitgebreide uh, versie van Microsoft Teams. In onze blog, de reedschapskist, staat meer uitleg over het verschil tussen die licenties. Microsoft Teams kan, wordt ideaal ingezet voor uh, het werken onder collega's. Je kan er gasten bij krijgen als je bijvoorbeeld je algemene vergadering of je bestuursleden erbij wilt krijgen. Je kan deze als gast in je omgeving krijgen, maar het is niet altijd even duidelijk en gebruiksvriendelijk heel die aanmeldingsprocedure voor gasten. Dus het loopt soms wel eens verkeerd op dat punt. Een tool die we ook regelmatig tegenkomen is Google Hangouts. Het maakt deel uit van de Google G Suite, maar het kan ook zonder G Suite gebruikt worden. Het is een beetje de tegenhanger van Teams, iets minder functionaliteiten. Je kan audio, video en presentaties geven. Je kan inplannen en recorden, en het is gratis van non-profit. Dus de hele Google G Suite kan je gratis krijgen. Een andere Tool die we regelmatig tegenkomen en gebruiken is Jitsi Meet. Het is een gratis tool, een open source tool. Um, als gebruiker hoef je niks te installeren, het is heel laagdrempelig. Um, qua privacy is het een heel privacyvriendelijke tool en het kan gezien worden als een veilig alternatief voor Zoom. Um, de meeste functionaliteiten zijn beschikbaar: schermdelen, handopsteken, kunnen muten. Uh, presenteren, bureaublad delen, dat soort zaken allemaal beschikbaar. Echter, de beeldkwaliteit is minder dan Zoom en is zelfs iets minder dan Teams, um, maar is ideaal voor een eenvoudige online vergadering waar je geen record voor nodig hebt en waar je heel snel wilt schakelen. Verwand met meet is er de Praatbox. Het is uh, iets Belgisch gemaakt rond uh, een speciaal voor verzorgingstehuizen. Het is gebouwd rond HITSI. Het is eigenlijk een schil rond HITSI Meet um, in het Nederlands. En het maakt HITSI Meet nog laat Dus dat is eigenlijk een tool die je zou kunnen gebruiken met een publiek dat heel digipet is en eerder de WhatsApp- en Facebook-messenger-tools uh, kent. Wat ons brengt tot WhatsApp en Facebook. En Facebook Messenger. Um, ja, het is heel sterk ingeburgerd. Het is uh, ideaal om met uh, DigiBeten um, hiermee aan de slag te gaan. Dus op zich is er niks mis mee om um, met deze tools aan de slag te gaan. Om zeker te chatten, audiovergadering en, en groepsbellen lukt hier ook uh, goed mee. Um, Video bellen ook, maar uh, het is beperkt tot voor WhatsApp, ik dacht, vier gebruikers en Facebook vijftig gebruikers. Dus daar zitten wel een aantal beperkingen. Maar een ja, te verantwoorden tool om te gebruiken in kleine groepjes. Wil je het iets veiliger doen, dan heb je Telegram en Signal. Dit zijn twee WhatsApp-like uh, uh, tools die. Um, GDPR en zeker privacy uh, en veiligheid hoger in het uh, vaandel draagt dan WhatsApp en Messenger. Dus dit zijn misschien twee tools die je kan um, inleiden bij je het publiek, eigenlijk als veilig alternatief, maar ook zeker voor jou uh, vanuit uh, jouw functie. Um, om een scheiding te gaan maken tussen jouw privé en jouw, uh, en jouw werk. Uh, want waarschijnlijk ga je WhatsApp ook vanuit jouw privé-account uh, gaan gebruiken richting uh, je publiek. En als je de overstap maakt naar like Telegram en Signal, kan je daar een, een, een propere scheiding in krijgen. Dan is er nog uh, de klassieke Skype. Um, Oké, okay, uh, het is een klassieker met uh, voldoende functionaliteiten. Um, chatten beelddelen en zo verder uh, beeldkwaliteit is niet altijd even tenderen en soms uh, hapert skype wel eens en zeker voor mensen die uh, skype voor business zouden willen gaan gebruiken daar heb ik alleen maar heel matige ervaringen veel haperingen um, en soms heel complex om mensen erbij te krijgen die een ander type microsoft abonnement hebben het rechte kolommetje gaan we eerder een aantal tools bekijken die um, geschikt zijn voor webinars uh, of voor presentaties te geven of online lezingen. Um, er is YouTube Live, het is een heel sterk en krachtig platform. Um, beeldkwaliteit is niet super te noemen, maar is heel degelijk. Het is heel stabiel. Um, je kan enkel een presentator in beeld brengen en chat activeren en een groot voordeel van youtube live is dat er heel goede analytics worden gemaakt youtube live zou je kunnen gebruiken voor een lezing of een presentatie facebook live um, laat ook toe om live uitzendingen te doen dit wordt soms gebruikt voor concerten en lezingen uh, ook facebook live chat wordt wel eens gebruikt um, ja, Facebook is Facebook, dus hier moeten we zeker opletten um, voor zaken als uh, privacy. Wil je gaan naar, een, naar de echte webinar-tools die het ook mogelijk maken om gebruikers te registreren, om heel de voorbereidende flow, om de, te ondersteunen, om polls toe te voegen, goede analytics? ook de mogelijkheid zelfs om mensen te laten betalen om deel te nemen aan een webinar dan heb je tools zoals webinar geek en go-to webinar die heel degelijk en heel gebruiksvriendelijk zijn en als laatste is het ja de all-time favorites heb ik zo de indruk zoom ik denk dat zoom het te danken heeft aan zijn heel gebruiksvriendelijke interface en de hoge kwaliteit van geluid en beeld um, er zijn opnames nodig, eigenlijk alle functionaliteiten die je nodig hebt, zit in uh, Zoom. Um, je moet wel een kleine tool installeren, wat dat je met de meeste andere tools bijvoorbeeld naar niet moet gaan doen. Um, dit kan een drempel zijn, maar over het algemeen denk ik dat Zoom een, een hele goede tool is om zowel webinars te geven als om online te gaan uh, vergaderen dit was zo en nu ze een, een aantal tools over bekeken um, ik denk dat we hier zeker moeten opvechten werken via de google um, de google uh, spreadsheets ik zal hier even een poll starten om te gaan checken welke tools dat jullie nu al uh, gebruiken Ik ben even de pol aan het uh, opstarten. Oké, okay. hier gaat iets uh, mis. Uh, ik ga dit laten passeren, welke tools jullie gebruiken. Um, we zien dat wel uh, in de... Spreadsheet. Goed, wat kunnen we nog meegeven als tips? Um, test en experimenteer vooral met deze tools. Neem gewoon een gratis abonnement en probeer het met een aantal collega's eens uit. Um, soms zijn de criteria uh, hard, maar soms zijn ze ook hier van, uh, van, van uh, gevoelsmatige kant. Er zijn tools waar je soms gewoon beter bij voelt dan anderen, ook al kunnen ze iets minder. Dus laat dit gerust ook meespelen. Um, als je beslist hebt om een tool te kiezen, neem gewoon een, uh, een maandabonnement. De meeste maandabonnementen kan je per maand ook gaan opzeggen. En wanneer dat je echt een definitieve keuze hebt gemaakt van een tool, maak eigenlijk, maak, probeer dan een instructie te gaan maken uh, over het gebruik. Uh, dat kan een webpaginaatje zijn uh, op je site of dat kan gewoon een aantal paragraafjes zijn in de mails die je stuurt naar de Deelnemers, waarin dat je duidelijk zegt van we gebruiken deze tool en eventueel een aantal tips meegeven van hoe dat je het wilt gebruiken en hoe ze een aantal zaken moeten gaan uh, uitvoeren. Bijvoorbeeld het, het inschrijven of het muten of het handopsteken. Dus dat soort afspraken kan je in een instructieje meegeven. Geef zeker ook duidelijk mee welke, welke browser je verwacht van je gebruikers. Um, een oude browser als Internet Explorer 7, um, 8, 9, die, die geven al redelijk matig wat problemen. Geef duidelijk aan je gebruiker mee dat je echt de laatste Chrome of Firefox browser eh, geïnstalleerd wilt zien. Verspreid het ook binnen je organisatie. Zorg dat al je mensen in je organisatie de allernieuwste versie hebben van een moderne, goed werkende browser, zijn de Firefox of Chrome. Het, de plaats waar de gebruikers de allerlaatste versie kunnen gaan downloaden, steek je ook beter in je instructie die je naar je deelnemer stuurt. Eenmaal dat je een aantal tools hebt gekozen, want mogelijk heb je meer dan één tool in gebruik. Mogelijk heb je een tool voor te werken met collega's intern, heb je een tool voor webinars te geven, heb je een tool om met um, kleine groepen en een tool om met grote groepen te gaan werken. Maak een matrix in je organisatie. Um, Maak een matrix waarop je zegt van. voor deze doelgroep en voor deze toepassing gaan we deze tool gebruiken. Dus, noods mij nog een link naar een aantal instructies erover. En deze matrix verspreidt, is, verspreidt het zeker onder al je, je, je medewerkers, je collega's, zodat iedereen goed weet wat het afsprakenkader daar rond is. Maar je evalueert het ook na een aantal dagen of weken van gebruik er is niks mis mee met een slechte keuze te maken en dan uh, op je tellen moeten terugkomen om een andere tool te gaan kiezen je nieuwe je nieuwe setting is eigenlijk je je huisomgeving dus um, Waar moet je eigenlijk op letten in het algemeen als je een webinar geeft of een online vergadering houdt, maar zeker van thuis uit? Zorg voor een stabiele internetverbinding. Um, hang je laptop als het kan aan de kabel. Nu, bij sommige mensen staat de modem in de kelder. Bij mij is dit ook het geval. En ik heb een kabel gekocht voor nog geen 10 euro, een kabel van 20 meter en die loopt nu eventjes door het huis. Maar ik heb een stabiele um, internetverbinding, zeker als je nog in een huis hebt die op smart school livestreaming zitten te doen of een partner die ook komt zit zitten videobellen dan heb je je bandbreedte wel nodig Zou het zeker je laptop als je daarmee werkt om vergaderingen te um, om deel te nemen aan vergaderingen of vergaderingen te organiseren zeker aan de stroom aan niks zo gênant als die plots uitvalt um, er dus zijn kleine life hacks die je kan gaan toepassen in, toepassen in je thuisbureau, uh, zoals uh, padkamertapijtjes um, onder je toetsenbord leggen of aan de muur hangen om de akoestiek van je omgeving te verbeteren. Zorg er ook voor, zeker als je in beeld komt, voor een neutrale en rustige achtergrond. Um, als je voor een uh, drukke bibliotheek gaat zitten, um, dan. Uh, Zorg je wel voor een beetje diffuse verwarring. Probeer ook als je in beeld bent geen al te bruske bewegingen te maken. En verwittig ook even je kinderen of je partner dat je met een live webinar bezig bent als ze niet komen storen. En steek zeker de, de hond buiten. En belichting is ook wel belangrijk. Um, ga niet voor een raam gaan zitten als je in beeld komt, maar probeer voor een. Egaal achtergrond te zitten en liefst met nog wat licht in het gezicht. En wat we ook allemaal ondertussen ondervonden hebben, dat is de online vergaderetiket. Um, ja, er is een heel duidelijke agenda nodig, het moet goed voorbereid zijn, er is een strakke leider nodig, een strakke moderator. We mogen niet allemaal door elkaar praten. Um, ik denk dat het een good practice is dat iedereen zichzelf op mute zet als ze begint. Um, het is ook heel netjes om te zeggen aan je om je deelnemers mede te delen als een gesprek wordt opgenomen. Het is ook heel netjes om niet te onderbreken, maar effectief het woord te vragen. En het is ook echt gepast om jezelf voor te stellen. Goed, ik denk dat we. Ruim aan onze tijd beginnen uh, te nadenken. En ik zou graag nog een aantal van jullie vragen gaan bekijken. Um, wat is het vervolg? We gaan zeker nog digitaal ateliers geven de komende weken, zeker op basis van jullie vragen. Um, we blijven bloggen op onze website. Dus um, volg die zeker. En op 26 april hadden we een uh, digitale meet-up gepland staan, wel, we gaan die ook digitaal laat doorgaan. Ik communiceer verder nog over welk onderwerp. Zijn er nog zaken die jullie willen weten of delen? Gooi het zeker in de chat. Goed, en ik ga even naar Max kijken, die mogelijk zal een aantal vragen vragen heeft gecapteerd bij jullie, uh, waar we nog uh, mogelijks kunnen op antwoorden. Goed, Max, heb jij nog uh, vragen gecapteerd die we zeker moeten behandelen? Goed, ik ga even door jullie chat lopen. Ik ben even door de chat aan het lopen. Oké, okay. ik zie geen prangende vragen, niet meer terugkomen. Dus um, ik nodig jullie zeker uit om onze, onze Excel-sheets te gaan bekijken. Um, nee, Google-spreadsheets te gaan bekijken. Uh, om zeker vragen te stellen, je kan ze doen via het formulier of um, via mail. Dag Max en mij. Um, ik denk dat we elkaar binnenkort zeker zullen uh, terug horen. Um, hou je goed, hou je gezond en uh, doe het vooral digitaal. Tot ziens. Dag.